Hallo, ik ben Malorie. Hallo, ik ben Louise Marie. Hallo, ik ben Michel. Hallo, ik ben Romani. Hallo, ik ben Pauline. En we zijn van de Uittesters en we gaan vandaag een kijkje nemen in het dierenasiel in Gent. werkt u hier al? Uh, ik werk hier sinds januari, als vrijwilliger. Waarom doet u dit eigenlijk? Uh, omdat ik heel graag dieren zie en dat dat mijn manier is om voor de poezen en de honden hier het leven een beetje beter te maken. Hebt u een lievelingsdier? Uh, niet speciaal. Er zit natuurlijk hier en daar wel eens een hond of een poes bij die ik wel uh, nog toffer vind dan de rest, maar ik zie ze allemaal graag. Dag Larissa, ik heb gehoord dat je hier een vrijwilliger bent. Hoe lang doe je dit werk al? Um, ik ben nu twee jaar vrijwilliger ongeveer hier en um, ik ben vooral bezig met de honden. Ik heb dat oorspronkelijk gedaan omdat ik eigenlijk uh, een hond miste in mijn, uh, bij mijn kot. Ik studeer hier namelijk uh, en mijn hond zit nog altijd thuis. En daarom um, ben ik hier eigenlijk begonnen als wandelaar om met de honden te wandelen en nu ben ik uh, nog altijd vrijwilliger. Ik zet jullie allemaal aan om een hond of kat te adopteren. Als je geen hond of kat kan adopteren, dan kan je er altijd mee gaan wandelen. Ze zijn superbraaf. Uitgepast!